Als professioneel installateur streeft u altijd het beste na. Zowel in vakmanschap als in klantvriendelijkheid. Maar is dat wel voldoende? Hoe onderscheidt u zich als professional naar de consument? Hoe ziet de klant dat u beschikt over de juiste kennis? Vanaf 1 januari 2015 is er OKCV. Een vrijwillig kwaliteitslabel voor het verrichten van periodiek onderhoud aan cv-ketels. Als u onder dit label werkt... Dan weet uw klanten zeker dat het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de geldende voorschriften. En minimaal één keer in de 24 maanden wordt uitgevoerd. Wat weer nieuwe commerciële kansen biedt voor u. Omdat met OKCV het aantal onderhoudsabonnementen fors groeit. U komt immers minimaal eens in de twee jaar bij uw klant. Waarmee uw klantrelatie tevens verder groeit. En u als installateur uiteindelijk wellicht zelfs meer voor hem kunt betekenen. De consument wordt immers steeds bewuster als het gaat om veilige en energiebesparende maatregelen. OKCV biedt u naast de commerciële kansen ook andere voordelen die u kunt delen met de klant. Zo profileert u zich als vakspecialist. Uw bedrijf beschikt over de juiste certificering, de installateur over de juiste opleiding. Daarnaast zorgt periodieke controle voor een veilige situatie in huis... U speelt in op de steeds vaker voorkomende klantvraag om een schriftelijk en persoonlijk advies om veilig en zuinig te stoken. Bovendien zorgt u door het toestel op de zuinigst mogelijke manier af te stellen voor een fikse energiebesparing. Goed voor het milieu en de portemonnee van uw klant. Aan de hand van het OKCV-beoordelingsrapport OK inspecteert de installateur de cv-ketel volgens de voorschriften van de fabrikant voert onderhoud uit en verricht eventueel kleine reparaties. U controleert op veiligheid en voert metingen uit zoals het vaststellen van CO en CO2-waarden. U regelt de ketel optimaal in. Check de optimale waarden van de draaiende delen, afgiftebronnen en energiezuinigheid. Ten slotte adviseert u de klant om de veiligheid en de werking te verbeteren. U geeft tips over veiliger stoken en energiebesparingstips over zuinige stoken en slim besparen. U registreert alle resultaten uit het OKCV-beoordelingsrapport in een landelijke database, waarmee de historie van iedere ketel kan worden gewaarborgd. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe word ik OKCV-gecertificeerd installateur? Allereerst dient u te beschikken over het juiste diploma of een opleiding tot servicemonteur of technicus niveau 3 of 4 te volgen. Of bij voldoende praktijkervaring kunt u deelnemen aan de instaptoets en het opvolgexamen afleggen. Daarnaast dient uw bedrijf te beschikken over de juiste certificering. Als u hieraan voldoet kunt u de OKCV licentie aanvragen via www.ok-cv.nl. .ok in 2015 bieden wij de mogelijkheid om de opleiding voor OKCV te volgen bij het Remea Opleidingscentrum in Apeldoorn. Hier leidt Remea jaarlijks 5000 professionele installateurs op. Wij ontzorgen en ondersteunen de installateur. En vergemakkelijken het zo om het OKCV certificaat te behalen. OKCV, Remea en U. Samen gaan we voor kwaliteit.